Aangezien het vorige keer toch niet zo heel goed ging in het zwembad, had ik het briljante idee om het dit keer in de zee te proberen. De zee, een wat natuurlijke omgeving dan het zwembad, moet dus garantie geven voor succes. Ongetwijfeld zal het kick voor direct intreden. Maar eerst nog even eventjes de instructies voor mijn zoon. Oké okay, Huub, de zee is wat wilder dan het zwembad. Maar water is water en of het nu zoet of zout is, de basis is hetzelfde. Dus onthoud, kick voor reflex. Ik sta weer aan de kant om je aan te moedigen en instructies te geven. Zet hem op, hè. Oké, okay, onthoud je training en ga mee met het natuurlijke instinct. Laat alle gedachten los. Kom op, kick force reflex. Je moet nu wel een beetje gaan trappelen, want je drijft een beetje af. Kom op, kick force reflex. De afstand wordt nu wel een beetje groot. Kom op, doe ook maar boyschool erbij. Huub, kom op. Huub. Huub, hoor je me nog? Maakt niet uit wat je doet, nu, kom maar terug. <lacht> Zo, Boef, dat was wel even schikken hè? Maar je begrijpt dat we nu natuurlijk wel eventjes terug naar het oude vertrouwde zwembad. Iets meer controle over de factoren. Je hebt het goed gedaan, Nou, Boef. Ja, daar leren we ook weer van, hè?